Op naar onderdeel 3. We hebben een affiche gemaakt, we hebben een inschrijvingformulier gemaakt. Stapje 3 willen we gebruiken om een overzicht te tonen over wie komt er naar ons festival en hoe is de verdeling tussen mannen en vrouwen. Als je bij mij gaat kijken in het voorbeeld bij festival, stapje 3 is dus overzicht en dat geeft mij een tabelletje, eigenlijk de databank, met wie zich ingeschreven heeft en hier vanonder ziet je de verdeling tussen mannen en vrouwen. Dus je ziet, er zijn drie mannen en drie vrouwen, dat geeft mij 50-50%. Dit gaan we nabouwen. Nu, ik ga nog één keer heel snel zeggen, Google heeft niet echt een databankprogramma. We gaan een rekenblad misbruiken als een databank. Maar het komt een beetje op hetzelfde neer. En eens even kijken, waar zitten we? Ik heb mijn formulier als leerling. Ik heb daar elf antwoorden in staan. Je ziet, ik heb wat, uh, wat fictieve gegevens ingegeven. Die staan er allemaal in. Die wil ik nu in een overzichtje gaan tonen. Goed. Stapje 1. Als je zou gaan kijken in uw drive, dan zie je, we hebben al een affiche gemaakt, we hebben die als fotokun uitgevoerd, we hebben ons formulier gemaakt, waar dat inschrijvingen in zitten, maar nergens heb ik echt zo'n bestandje met de gegevens, de databank zelf. Google houdt dat wel voor ons bij, je ziet dat hier, er zijn 11 antwoorden, maar je ziet ze nog niet in een bestand. Daarvoor moet je hier drukken op dit knopje, spreadsheet maken, dus het is eigenlijk een spreadsheet een rekenblad, maar gebruiken dat als databank. Je mocht je naam laten staan, een nieuwe spreadsheet maken, gedrukt op maken. Je wacht even, want hij is die nu in een bestand aan het gieten. Zie je het een beetje als een tabel, alsof het uit een databank komt. Maar al die gegevens die die mensen hebben ingevuld, die ziet je nu hop, op je scherm staan in een soort databank, als rekenblad. Maar vergeet dat ik dat zo zeg. Ik noem het van nu even, even databank, ook al is het eigenlijk fout. Ik heb een databank met een tabel. En die tabel die heet Festival inschrijvingen. En daarin zitten alle gegevens van die personen. Dus als je naar rechts zou scrollen, dan gaat je zien, daar zit alles in wat dat er ja, eigenlijk ingevuld is door die mensen. Goed. Nu wil ik iets, ja, stel dat je in je drive zou gaan kijken en je zou gezien, kijk, er is dus nu een bestand bijgekomen, een databank, uh, met festivalinschrijving antwoorden. Dat is ditzelfde bestandje. Goed. Nu wil ik daar twee aparte dingetjes in krijgen. Ik zal het eens laten zien. Ik wil eerst een festivaloverzichtje van de mensen die zich ingeschreven hebben. En twee, ik wil zelfs een overzicht, een grafiekje met de verdeling tussen man en vrouw. Dus twee stapjes om te doen. Ik ga mijn stapje één doen. Dat is wel even goed volgen, want jullie hebben nog niet rekenbladen gehad. Dat je pas in het vierde. Ik heb hier vanonder een nieuw tabblad nodig. Dus je drukt op blad toevoegen. Je mag dan een naam geven. Ik dubbelklik of rechtermuisknop. En je noemt dat festivalhangers. Voilà. En hierin gaan de namen van die mensen moeten komen. Dus daar gaat zeker al een voornaam komen. Voornaam. Zo. Er gaat zeker... Eh, of we beginnen misschien met de familienamen, De achternaam. En dan hebben we het alfabetischer. Als je dat nodig hebt. Dan de voornaam. Wat hadden we nog? De e-mail vragen we op. En het geslacht. Voilà. Dat willen we in dat overzichtje krijgen. Nu als je dat een beetje wilt verfraaien, dat moet niet, maar dat mag. Je kunt dit gewoon selecteren en dan kun je gewoon boven de kleurtjes gaan aanpassen. Ik ga dit nu even zwart maken en mijn tekstje ga ik wit maken. Bijvoorbeeld in het vet en in het midden gaan zetten. Dat moet niet, dat mag. Nu komt even een stukje rekenbladen wat je pas volgend jaar leert. Maar ik wil in dit vakje de achternaam van die eerste persoon hier krijgen. Wat doe ik dan? Je gaat in festivalganger staan. Dat is gewoon even letterlijk volgen. Je drukt is op je toetsenbord. Zo. Dan klikt je terug op je eerste tabblad. En je klikt op die eerste achternaam. Daar komt zoiets geks bij. Daar moet je nog niet op letten. Je drukt op enter. En je gaat zien, kijk, daar vult hij die naam in. Dus eigenlijk zeggen we... Wat dat hier moet komen, is gelijk aan, ik heb nu bij de voornaam geklikt, de voornaam van die eerste persoon. Klik met de muis, druk op enter en die gaat daar die voornaam invullen. Dat doe ik ook nog eens voor e-mail, dus is, geklikt met de muis, geklikt op die eerste, zijn e-mail en gedrukt enter. En dan de laatste bij geslacht, gedrukt is, geklikt bij die eerste, gezoekt het geslacht, daar staat die, voilà, en gedrukt op enter. En je hebt die vier dingetjes staan. Het past er niet helemaal in, dus ik ga dat van boven even vastpakken, daartussen gaan staan en ik ga dat wat breder maken. Dan gaat je zien dat er plaats bij komt. Goed, ik heb dat nu voor de eerst gedaan. Ik zou dat dus nog iedere keer moeten doen, maar ik ga je een trucje leren hoe dat je dat heel snel doet voor alle anderen. Dat doe je op deze manier. Je duwt eerst, geselecteerd gewoon met de muis, vanuit die eerste tot en met... De d van achter. Dus je selecteert dat eerste rijtje. Dan zet er zo een klein blokje achter. Volgend jaar leer je dat allemaal. Maar dat klein blokje heb je nodig. Als je met de muis erop gaat staan, wordt dat zo'n plusteken. Je pakt dat vast en je sleept dat bijvoorbeeld tot de dertigste rij. Ik zeg zo niets. Het gaan er maar 11 zijn die we gevuld hebben. Maar ik sleept dat tot aan dertig. En dan laat je los. En dan ga je zien, kijk. Dan wordt in één keer alles ingevuld van de andere. Dus eigenlijk is dit het overzicht dat we nodig hebben. Dat gaan we willen gaan gebruiken. Dus eigenlijk is dit overzichtje al klaar. <coughs> Excuseer, dan ga ik zelfs even van boven tonen op mijn website. Wat ik ook nog wil gaan doen, is de verdeling tussen mannen en vrouwen en mensen die het eventueel liever niet zeggen. Dus die wil ik ook gaan doen, dat is een grafiek. Moet je nu natuurlijk nog niet kunnen maken eigenlijk, maar goed, voor dit voorbeeld willen we dat wel even doen. Dus wat heb ik nodig? Alles van die geslachten hier. Dus gewoon geselecteerd van een geslacht tot de laatste persoon die dat gaat. Ge gewoon even aanduiden. Dan druk je op het knopje voor de grafiek hier van boven. Dat heet diagram in Google Spreadsheet. Dus je drukt op diagram. Dat is even wachten. Dan gaat hij proberen al zo een, een voorbeeldje te tonen. Bij mij doet hij het eigenlijk al heel goed. Dus hij heeft uh, 54% van de, van de mensen is vrouw die gaan komen. 36% is man. En 9% zegt het liever niet. Dus daar zit al een titel bij. Dat is eigenlijk al vrij mooi gemaakt. Maar je kan hier nog wat instellingen gaan doen. Hier rechtsboven heb je aanpassen staan. En dan kun je dat zo'n klein beetje verfraaien, Eén voor één die blokjes uitdrukken hier. Volgend jaar krijg je daar meer uitleg over. Maar nu hoeft dat, nu hoeft dat eigenlijk niet die gaan uit. Ik ga er een 3D-diagram 3D, uh, van maken. Uh, Lettertypen zouden kunnen gaan, gaan een ander lettertype kiezen. En dat maakt niet zo heel veel uit. Ik ga eens kijken bij het cirkeldiagram. Ik ga er misschien een klein ringgat in zetten. Um, wat willen we daar nog in aanpassen? Uh, ja, Eigenlijk mag in die... In die schijfjes van die ring mag eigenlijk het percentage komen. Hè? Dan ziet je het daar staan. Dat is eigenlijk duidelijker. Ik ga die wel op wit zetten. Dat vind ik altijd wat mooier uitkomen. Voilà, dat is goed. Het cirkelsegment mag je gaan aanpassen. Hè? Als je zegt, de mannen die moeten in het groen staan. Ik zal de kleuren van het PCM even pakken. Hè? De mannen in het groen. De vrouwen in een ander kleurtje van het PCM. En dan degenen die dat liever niet zeggen. Dat vind ik eigenlijk wel een prima kleur. Als ze iets lichter zetten, voila. Dus dan heb je dat wat verfraaid. De diagramtitels, als je daarnaar gaat kijken, dan staat er zo totaal van geslacht. Maar dan maak ik van verdeling mannen. Nee. Of verdeling op geslacht. Of, of via geslacht. Mag je zelf kiezen. Uh, mag dat uiteraard gaan verfraaien? Ik ga dat alleen wat in het midden zetten. Zo. De legende kan ik misschien bij doen. Dus in plaats van dat het er zo bij staat, ga ik zeggen: zet die van onder. Voilà, en dan zie je man, vrouw, en zeg ik liever niet, en de percentages die erbij staan. Voilà, we zijn er eigenlijk. Je kan er gewoon buiten klikken en dan heb je een grafiek gemaakt. Nu, ik denk dat het hierin zit. Ja, je kan dus nu grafieken in een eigen blad zetten. Dan maakt het zo wat makkelijker om ons overzicht te geven. Dus als je hier op die drie puntjes drukt, dan kan je zeggen verplaats naar eigen blad. Dat gaat heel snel en heeft hij nu van onder diagram 1 gemaakt. Dus ik kan hier uh, een, een titel aangeven, dat dus is niet zo belangrijk eigenlijk, hè. geslacht. Maar dan zie je, dit grafiekje staat apart. Dus je hebt je overzicht, dat heb je nog altijd op het eerste tabblad. Op het tweede tabblad heb je zelf zo'n overzichtje gemaakt dat je op de website wilt zetten. En je hebt een derde stukje waarin je een grafiek van het geslacht toont. Die twee laatste, die wil ik nu op mijn website zetten. Dat ga ik nog doen en dan ben ik klaar. Dus ik ga even terug naar mijn website. Die stond hier. Ik heb uiteraard één nieuw pagina nodig. Dus ik druk op plus voor mijn pagina. We noemen dit overzicht. Zo. Dat wordt een leeg blad. En daarin komen die twee dingetjes. Ik ga eerst mijn overzicht invoegen. Je drukt op invoegen. Je gaat een beetje lager staan. En daar heb je spreadsheet staan, wat eigenlijk rekenblad is, maar we gebruiken het als databank. Uh, de eerste deel er staat gaat waarschijnlijk de juiste zijn, hè? dus als ik die eens even uh, kies voor invoegen, dan gaat die waarschijnlijk mijn hoofdschermje tonen, maar dat wil ik niet. Dus uh, ik ga hier kiezen dat de festivalgangers moeten getoond worden. Normaal gezien doe je dat via dit knopje, instellingen invoeren, en dan kun je zeggen ik wil niet het eerste blad tonen, maar ik wil mijn festivalgangers tonen. En je drukt klaar, je wacht even. Eentje wachten en dan zie je die, uh, die mensen die, die dat ingevuld hadden. Dat was dat tweede blad dat wij gemaakt hadden. Ook hier, ik zet dat meestal zelfs die dingetjes in het midden en dat is klaar. Dus ik heb mijn overzicht al. Ah, ik zie wel dat mijn overzicht op de foute plaats staat. Dus ik ga bij de pagina's nog even zeggen dat overzicht is een onderdeel van het festival en dat is het laatste. Dus ik ga die volgorde even aanpassen: uitnodiging, inschrijving, dan overzicht. Als laatste wil ik hier dat grafiekje krijgen. Dus ik ga terug naar invoegen eventjes zoeken waar dat hier een diagram staat. Voilà, daar staat diagrammen. Even wachten, hij gaat dat wel vinden. Als je dat niet vindt, je kunt er gewoon naar bladeren nog. Hè? Dus je kunt hier gaan bladeren waar dat je dat gaat vinden. Nu Dat zat in die antwoorden vast. Oei. Oh, te snel geklikt. Dus als je dat klikt, of dubbel klikt, dat gaat even goed. Hè? Dan zegt hij, daar zit één grafiekje in. Dat grafiekje heb ik nodig. Je drukt toevoegen. Je wacht even. Hij gaat dat grafiekje weer ophalen. Je zet dat in het midden. Hop, even wachten. Zo. Je kunt dat wat groter maken als je dat wilt. En je past dat zelf aan. Dus, uh, daar zit je vrij in om te doen. Dus we hebben ons overzichtje: zowel onze namenlijst als van onder ons grafiekje. Dat alleen moeten we nog publiceren. Dus dat ga ik nu doen: publiceren. eventjes wachten tot hij dat weer berekend heeft. Die zegt dat is een nieuwe pagina. Gedrukt publiceren. En om te testen: kan je er kwaad, je drukt eens op weergeven. En je gaat even moeten wachten, want die moeten altijd opnieuw even terug inladen. En je gaat zien dat bij uw festival nu een overzichtje staat van de mensen die gaan komen. En een verdeling opgeslagen. Voilà. En we hebben eigenlijk met een databankje gewerkt. Hè. Dit noemen we... Oei, ik zal het hier laten zien. Dit noemen we binnen Google een databank. Ook al is het technisch gezien een rekenblad. Uh, waar dat het jaar de uitleg over krijgt. Maar hier zie je duidelijk dat alle gegevens in Columacus... Uh, onderverdeeld worden, dat noemen we de velden die daar van boven staan. En dan heb je per rij, heb je eigenlijk wat dat heet een record in een databank. Uh, maar die gegevens horen per rij bij elkaar. En zo hebben we daar eigenlijk mee gewerkt. We hebben een tweede tabblad gemaakt en daarin hadden we met dat is-knopje de namen gehaald en de e-mailadressen gehaald en het geslacht gehaald van de persoon die zich ingeschreven hadden. En op het laatste tabblad hadden we een grafiek gemaakt. En die twee dingen hebben we online geplaatst en gepubliceerd. Dus nu aan jullie weer. Veel succes!